Wij zijn op zoek naar jou. Mijn naam is Marcel, lid van de Raad van Bestuur van BOVMEI en we zijn op zoek naar talentvolle trainees. Waarom? Ons bedrijf is volop in beweging en in die beweging zoeken wij talentvolle trainees die ons kunnen helpen bij allerlei vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en financiën. Solliciteer bij werkenbijbovmei.nl en tot ziens, we treffen elkaar.